Uh, er was mij gevraagd om over een, mijn lievelingsboek te praten. Wat, ik, wat mij altijd binnen schiet dan is het boek van Jonathan Safranfour. Dat is Alles is verlicht. En het zeiante is dat ik daar eigenlijk niet de, de, alle details van weet. Het enige wat ik nog weet is dat het een, uh, de schrijver op zoek gaat naar, uh, naar de roots van zijn familie. En allerlei avonturen beleeft in Oekraïne. Maar het is op een hele feorieke manier beschreven. Die op een gegeven moment enorme vreemde... Uh, uh, ...wrede twist krijgt die je niet verwacht. En die sfeer in het boek is uh, een sfeer die ik eigenlijk in geen ander boek heb meegekregen. Dat is het enige boek wie dat heeft tot nu toe. Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren.